Goedendag, welkom bij een productvideo van KWX. In deze productvideo laat ik jullie het nieuwe apparaat testen van Mitrel zien, de Omega GT. Laten we beginnen. De Omega GT is intuïtief opgebouwd. Aan de linkerzijde bevinden zich de communicatieaansluitingen, aan de rechterzijde de aansluitingen voor de testobjecten, en in het midden van de Omega GT bevinden zich het kleurenscherm met touchscreen en de fysieke toetsen. We kijken nu naar het hoofdmenu. Hierin vinden we de enkelvoudige test, het databeheer, de automatische testprocedures en de algemene instellingen. Voor eenvoudige toegang naar deze menus kan je ook gebruik maken van de sneltoetsen. KBX voorziet de Omega GT tevens van handige autotests. Zo zijn er autotests voor rolstijgers en voor ladders en trappen. Houd onze website in de gaten voor nieuwe video's van de Omega GT. In deze video's voeren we verschillende metingen uit. Bent u benieuwd naar een demonstratie? Neem dan contact met ons op. Bedankt voor het kijken naar deze productvideo. We gaan op naar de volgende meting.